Afwassers, logistiek, bezorging, fietscouriers. Gemiddeld 18 euro per uur. Die doelgroep vindt het geweldig om zelf te kunnen bepalen. Het leuke vind ik nu die Tiktokkers. Dat zijn gewoon mensen die op ons platform zitten. Draai je dit jaar een omzet van uh, iets boven de 100 miljoen. 2030 gewoon de grootste van Europa. We zien nog heel veel kansen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op d TV. En als je luistert naar de podcast of kijkt inmiddels naar de podcast op Spotify, eh, ook van harte welkom. En mocht je nou denken van d TV, dat is eigenlijk de eerste keer dat ik aanbeland bij een video van d TV. Wij maken elke week eh, twee nieuwe gesprekken met ondernemers. En je vindt er inmiddels al meer dan duizend op ons platform. Dus als je nou denkt van hey, dit is tof. En daar wil ik wel meer van zien. En je zit op YouTube, hieronder vind je de abonneerknop. Eh, dus klik hem vooral aan. En eh, voor nu gaan we in gesprek. Want we gaan in gesprek met Pim Graafman van Young Ones. Pim van harte welkom. Uh, een platform voor, voor freelancers. Even heel kort de bocht. We gaan ja. er uitgebreid op in. Daar zijn er meer van hè? Klopt. Ja. Uh, wat maakt Young Ones anders? Um, nou wat vooral anders maakt is dat, uh, uh, je ziet onze doelgroep is, uh, is wat jonger. Ja. Nou, de naam, uh, toevallig zegt hij het, maar dat ja. is ook zo uh, ontstaan. Dus uh, gemiddelde leeftijd 22 jaar. Uh, Merendeel studenten. Uh, ik denk nog 20% zijn mensen die ook uh, zelf bijvoorbeeld een bedrijf zijn begonnen net. Ook jonge mensen nog vaak. Ja, die steeds meer de, de ambitie om uh, ondernemer ja, te worden. Ja, om ondernemer te worden en dan ja. uh, daarnaast nog wat klussen te doen op dagbasis via ons platform. Moet ik het dan zien als een platform voor bijbaantjes of is het Ja, er, is er nou, echt op Ja, pad? echt bijverdienen. Dus echt, uh, we, we noemen het ook echt dagklussen. Ja. Uh, overeenkomsten zijn ook echt per dag. Okay. Dus je, ja, je, heb je iemand voor een dag nodig, op wat voor manier dan ook. Uh, we zeggen ook, als je het gewoon heel makkelijk kunt doen binnen, binnen, binnen die dag ingewerkt, ja, dan, uh, dan past het op ons platform. En wat voor, noemen ze wat voor soort werkzaamheden ja, de, hebben we dan uh, Alles. Uh, afwassers, logistiek, uh, bezorging, uh, uh, fietscouriers, um, ja, echt uh, schoonmaakwerk, op uh, vakantiehuisjes schoonmaken. Ja, uh, ja uh, tot aan uh, bij de Efteling, uh, uh, uh, frietbakken. Uh, Bergen, ja, dus alles wat je heel makkelijk op dagbasis kan doen. Jullie zijn hardgroeiend. Ja. Uh, gefeliciteerd, FDG Zellen wordt gewonnen. Ja, dankjewel. Uh, ja, in, ja, enorm gegroeid. Noem eens wat cijfers, waar staan we nu qua aantal mensen? Ja. Of weet ik veel wat van ja, nou, we, staan nu, we zijn nu, uh, volgend jaar bestaan we vijf jaar, volgend jaar maart. Ja. Uh, we zitten nu op, uh, uh, ja. nou, bij ons uh, op kantoor zitten 70 man. Okay. Draai je uh, dit jaar een omzet van uh, iets boven de 100 miljoen? Naar oh. um, omzet. Qua omzet, ja. ja, ja. Dus uh, 130.000 sturen in de week. Dat betekent dat er ongeveer 15.000 man per week aan het werk is via het platform. Tjoo. En dat is app-based, denk ik zo'n ja. beetje. Dat is de, dat is de, dat is de motor. Ja. app-only voor, ja. de, voor de freelancers. Ja. En voor de opdrachtgevers uh, uh, web en app. Ja. Maar het heeft wel een soort van geografische concentratie qua gebruik. Kan ik me voorstellen, toch? Lees studentensteden of steden? Ja, of? ja je, je kunt het best wel uh, vergelijken met, wat een, ja, met eigenlijk de populatie in Nederland. Dus een randstad hebben wat, heb je vaak wat, wat, wat meer aanbod. Ja. Um, maar we hebben gewoon landelijke dekking. Um, en ja, dat, dat is een beetje afhankelijk van waar het werk uh, is. geconcentreerd ja, is. Ja. Ja, ja. Maar niet alleen maar landelijk, hè? Inmiddels. Nee, nee, nee. nee. Vorig jaar naar de UK gegaan. Daar nu ook echt tractie aan het genereren. Dus uh, we hebben echt nu uh, ja, een soort proof of concept. Ja. Um, uh, bij Young Capital zeiden we altijd, nou, als je ongeveer uh, duizend uur doet, dan uh, ben je uh, zeg maar, stadwaardig. Nou, dat is gelukt nu in, uh, in de UK. Okay. En sinds kort in België. Tja, ja. over de grens. jullie zitten in Brabant, hè? kantoor. Ja. Uh, ja. ja. ja. Hey, uh, jij noemt Young Capital even. Ja. Uh, voor de goede uh, kijker of luisteraar die denkt, ho, wacht even, Young Capital, Young Wants. Dat heeft met elkaar te maken, hè? Ja, ja ik, dit, uh, we hebben dezelfde eigenaar. Uh, de drie uh, heren, Hugo, Bram, Rogier, die uh, hebben in 2000 uh, een young capital opgezet. Yeah. Toen nog studentenwerk. Um, toen ben ik in 2006 ben ik daar binnengekomen. Dus toen was het nog heel klein. Uh, en vanuit daar uh, mee, ja, meegegroeid met uh, de mannen. Uh, zeggen we altijd, we noemen ze altijd de mannen. Yeah, um, yeah. Dus met hun meegegroeid. En in 2017, uh, um, nou, op een gegeven moment baan opgezegd. Mijn regio werd uh, te groot. Ik had gezegd, joh, twee opvolgers. Die kunnen dat van mij gaan opvolgen uit mijn team. Yeah. Ik, ben, uh, ja, ik ben eigenlijk overbodig. Ik heb mezelf, uh, uh, eh, zeg maar, uh, noem je dat, onmisbaar gemaakt. Onmisbaar gemaakt, gemaakt, ja. gemaakt, Dat heb ik altijd geleerd. Uh, en toen vanuit daar, uh, uh, uh, ja, gezegd uh, tegen de man van, joh, ik, ja, ik ben klaar, ik zeg mijn baan op. En de volgende dag zat ik bij de Kamer van Koophandel met Hugo. Om mijn jongens te gaan starten. Laten we ja. eens even naar de kritiek gaan kijken. Want ja. dat vind ik wel leuk. Zonder dat ik dan mijn mening probeer te geven. <lacht> uh, maar ik, ik citeer even uh, van een artikel online. Mevrouw Anja Dijkman. Van ons welbekend FNV. Die ja. zegt. Ze zijn niet verzekerd. Ze krijgen geen vakantiegeld. Ze krijgen geen vakantiedagen. Als ze ziek zijn worden ze niet doorbetaald. Ze krijgen geen WW-uitkering. En nou komt die. Er groeit een generatie op die het normaal vindt. Dat de risico's bij de werknemer worden neergelegd. Op deze manier wordt het sociale stelsel ondermijnd. CAO's ontdoken en loopt de overheid belastingen en premieinkomsten mis. Pim, Zo, dat ja. doe jij allemaal. Ja. Nou, ja. Hey. Wat vind je daarvan? Ja, interessante, interessante discussie is dat. Ja. Ja, ja, ja, maar dat is natuurlijk een, ja. Ja, dat is een interessante discussie. Ja. Geef jouw visie daar eens op. Nou, kijk, wat wij, uh, het is niet voor niks natuurlijk dat er bij ons uh, nu 15.000 mensen per week aan het werk zijn. Ja. Dus er is wat degelijk behoefte. Ja. Uh, die, de, de, de, hè, die doelgroep vindt het geweldig om zelf te kunnen bepalen van... hé, hey, wanneer ga ik nou werken? Morgen ben ik een dagje vrij. Ja. Overmorgen heb ik, uh, heb ik weer les. Uh, dus zij vinden dat geweldig. Um, nou, dan ga je kijken naar inderdaad hey, sociale zekerheden, uh, pensioenen. Nou ja, goed, we hebben heel veel panels al gedaan met die doelgroep. Als je dat echt aan ze gaat vragen, je gaat met ze in gesprek. En dat is ook eigenlijk wel mijn grootste boodschap van ga nou eens met die doelgroep in gesprek. Mm -hmm. Dat zijn jonge, ondernemende mensen die het leuk vinden om, uh, uh, ja, om, om zelf te beslissen. Mm -hmm. Dus wat zie je dan? Uh, dan ga je vragen, hey joh, uh, pensioen. Uh, heb je erover nagedacht? Nou, ja, zeker. Uh, ik weet hoe dat werkt. Uh, maar ik vind het wel ingewikkeld, want ja, ik ben nog jong. Ik snap dat allemaal nog niet. Dus als ik straks van school kom en ik uh, ga een huis kopen en ik ga het echte bedrijfsleven in, hè, ik ga een fulltime baan, nou, dan zei je ook van, nou, of ik word ondernemer of ik ga gewoon lekker in loondienst. Maar op dit moment zoek ik gewoon die vrijheid en ja. kan mijn pensioen ja, eerlijk gezegd wel een beetje gestolen worden. Ja, ja, ja. Hè, ik ga volgende week wil ik een, een iPhone kopen of ik wil uh, lekker een uh, week op vakantie. Ja, dan kom maar hier met dat geld. Ja. Dan wil ik nu op maken en en als ik ziek ben ben ik ziek ja uh, ja dan pak ik ook dat risico dus we, we zien het ook, natuurlijk, er is een verschil, hè, want waar dit natuurlijk best wel vandaan komt is, je ziet de mensen die zijn destijds, uh, bijvoorbeeld in de bouw, zijn mensen uh, uit dienst gegaan en teruggekomen als zzp'er. Ja. Um, wellicht verkeerd geïnformeerd, moeilijk. We ja. hebben nou, deze doelgroep, wij, wij helpen ze ook echt mee met, hé, uh, hey, hoe, hoe doe je nou je aangifte? We doen allerlei, we hebben podcastseries, we, we hebben FAQ's, we hebben whitepapers. Um, ja, en voor de duidelijkheid, jullie hebben collectieve verzekeringen inmiddels ja, toch ook? Klopt. Dus ja. mensen zijn gewoon net verzekerd. Ja. Maar is er een duidelijk verschil tussen Young Ones en misschien andere uh, platformen of situaties waar deze discussie speelt? Dat jullie eigenlijk je niet richten op jongvolwassenen die echt alles laten varen en zeggen... ik ga 100% freelancen als ja. zijnde een carrière... maar ja. die het gewoon als student slash young professional... gewoon als een bijbaantje zien, als een tijdelijk iets... is dat Klopt. het grote ja, verschil? Ja, daar ja, zit gewoon weinig risico in. En het is ja. echt bijverdienen. Ja. Dus het zijn niet de, de ja, ik noem het even... de professionele freelancers. Want zou jij dan, stel dat je dit platform wel zou aanbieden... en de mensen worden 25 op een gegeven ja. moment... en doordat ze zo enthousiast zijn zeggen ze... weet je wat, ik ga je lekker mee doorgeven... Ja. maar geen baantje meer zoeken. Ja. Ik blijf lekker. Waarom zou ik dit niet blijven doen tot mijn ja. 40ste of tot mijn 50ste? Ja, nou ja, wat je dus ziet is... Dat het, we staan nu vijf jaar. Dus je krijgt nu mensen die al drie, vier jaar op ons platform Precies. zitten. Die zeggen van, hey, ik heb hiervan geroken. Ik vind het leuk. Ja. Uh, die zijn ook helemaal wegwijs gemaakt. Dus je weet inmiddels, waar, uh, ik moet ieder kwartaal aangifte doen. Ik moet aan het uh, begin van het nieuwe jaar mijn inkomstenbelasting doen. Ik heb, ja. Dit zijn mijn risico's. Dit zijn mijn, ja. dit zijn mijn voordelen. Die zeggen van, oh, ik blijf ondernemen. Dat is natuurlijk ook het begin met de van koophand die vond dat natuurlijk ook heel interessant. Ja. Dit zijn de, de, de opgroeiende nieuwe ondernemers. Maar zou je land. dan niet naar een soort young ones... Pro. Pro, nou, dus... grappig dat je dat zegt. Ja, nou, dat is. We hebben nu een start gemaakt. We, we, we hebben bijvoorbeeld de samenwerking met de Boomerang FT. Dat is een, uh, een marketingbedrijf in, uh, in Amsterdam. Ja. Um, en daar zie je dus dat uh, uh, wat we doen is, we hebben een aantal. Uh, ja, die al wat verder zijn. Die ja. zeggen van ik wil bijvoorbeeld uh, social media uh, uh, bijhouden voor een bedrijf. Ja. Dus we hadden laatst de laatste. Uh, de Amsterdam Dance Event. Moesten hele week lang een aantal mensen. De socials bijhouden. Ja, dat zijn creatievelingen. Ja, die zeggen het ideaal om dit op freelance basis te ja, doen. Ja. ja. Dus dan kan ik me ook voorstellen dat je richting uh, wat, laat, ik, laat ik het open vragen. Wat is de connectie met opleidingenveld? Ik brainstorm nu even ja, met je door. Als een Wants ja, pro, ja. kan me ook voorstellen als jij ook een motor wil zijn voor dit soort jonge gasten om, uh, om door te gaan als freelancer. Kan ik ja. me ook voorstellen dat je een stukje training of opleiding of dat je zet, oh, zo, dan, ja, ja, snap ja, je dat je ja. de diepte in kan? Op, ja. Ik las iets over horeca. Ja, SVA. ja, dat doen we voor de voor de ja dit, dit echt voor die bijverdieners uh, ja. hebben we dat. Zijn we inderdaad gaan kijken van hey, we kunnen zoveel met ons platform. We kunnen die mensen Pius. natuurlijk gewoon vraag-aanbod matchen. Dat kun je heel slim doen. Uh, dat doen we ook heel slim, want dat, dat vinden we belangrijk. Maar op een gegeven moment ga je kijken, van, hey, wat kun je dan nog meer doen? Je kunt die mensen al een, een stukje bagage meegeven, maar je kunt dat ook weer belonen... ...door middel van badges op je platform. Ja. Dus we zijn net met SVH een, een, een, een leuke samenwerking aangegaan. Ja, mensen kunnen dat doen, uh, kosteloos een, een aantal trainingen doen online. Ja. Ja, en vervolgens kun je dat weer op je cv, op je profiel kun je dat toevoegen. Ja. Uh, Maakt je profiel gewoon weer meer waard. Wat ik wel las, even terug naar die FNV-dame... en ja. dat is dan misschien mijn persoonlijke mening... Wat, wat mij meest frappeerde aan haar quote... dat was het zinnetje... er groeit een generatie op die het normaal vindt... dat de risico's bij de werknemer worden neergelegd. En toen dacht ik... Ja. Ja, dat klopt toch Ja, Dat is leuk. Ja, maar is, maar is, is dat niet de essentie van het meningsverschil? Ja. Dat we uit een wereld komen waar de werkgever voor jou zorgt. Ja. Voor de rest van je leven. Ja. Die zorgt eindelijk voor alles. Ja. Jij bent dom en je moet gewoon je werk doen. En dan krijg je je horloge en je pensioen. En dan wordt alles geregeld. Ja. Naar een wereld waarbij die jonge gasten gewoon zeggen. van hey, Ik neem mijn leven zelf in de hand. Ja. En ik ben verantwoordelijk daarvoor. nou De wereld is veranderd. Kijk, dat, wat je net schetst. Dat is natuurlijk het mooie voorbeeld van Philips in Eindhoven. Ja. Ja, hoe is Eindhoven ontstaan? Er ja. uh, werd voor je gezorgd. Alles werd voor je geregeld. Ja, in, die in die wereld leven we gewoon niet meer. Maar is dat collectieve systeem dan kapot? Nou, dat vind ik dan niet. Uh, wat we ook zien is, je hebt natuurlijk gewoon heel veel zekerheden. Alleen, je zou veel meer toe moeten naar een, uh, een oplossing... dat je onafhankelijk van je werkvorm... Uh, dat je gewoon mee bij kunt dragen aan die sociale zekerheid. Ja, ja, uh, ja. Want daar dat ben ik het wel mee eens. Ja, god, ja. ze, ze dragen natuurlijk nog niet bij... Of in België bijvoorbeeld uh, zijn we nu dan net live. Daar zie je dat wel. Hè? De freelancers dragen gewoon al veel sneller bij in de sociale premies. Ja. Nou, ik denk waarom zou je dat in Nederland dan niet kunnen doen? Ja. Um, alleen ja, dan gaat het vaker over. Uh, moeten we het dan verplichten of niet? Ja, dat, de wetgeving blijft een beetje achter. Ja. En daar hebben wij uh, nou, in die zin uh, wel eens last van. Mm. Vooral discussies over. Ja. Maar ja, het is maar net aan wie je het vraagt. Ja. Ja, en zijn de werkgevers blij? De opdrachtgevers? Heel blij. Ja, ja dat, is, dat is ook, wat ik net al zei, het feit dat er dus 15.000 freelancers dit per week doen, die er allemaal blij zijn. Die zeggen van, hé, hey, ik verdien echt lekker geld, ik ben vrij, ik kan het echt zelf bepalen. En de opdrachtgevers die zien vooral, die hebben een andere doelgroep te pakken. Ja, ik heb natuurlijk elf jaar bij Young Capital gezeten. Daar zagen we op een gegeven moment ook. Het flexibele is er best wel ver af. Hm. Als jij morgen uh, iemand achter de bar nodig hebt, nou, dan moet je eerst de uh, cao's gaan checken. Um, uh, als je dan toch nog wil afzeggen, dat kan niet meer. Want uh, uh, dan moet je minimaal drie dagen van tevoren doen. Hm. Um, hier is het gewoon, je maakt met elkaar een afspraak. Yo, ik mag jou tot 24 uur van tevoren afzeggen. Andersom mag jij ook gewoon nog tot 24 uur van tevoren cancelen als je wil. Hm. Um, en uh, dit is de prijs waarvoor we het gaan doen. Succes, ga het maar ja. doen. Heel veel vrijheid, ja. Wat is jullie verdienmodel? Gewoon een marge op de ja. prijzen? gebruikskosten. Ja, ja, ja. Ja, vaste gebruikskosten. Uh, en daar zit alles in. Verzekering, stukje dus. en Dat is voor iedereen, uh, voor iedereen gelijk ook. Heel veel, we geloven echt in transparantie. Zo transparant als de profielen van de freelancers en de opdrachtgevers zijn. Ja. Zo transparant zijn we ook in die kosten. Maar betaalt iemand daar expliciet dan voor? Ja, opdrachtgevers ja, iedereen... betalen. Dan. Aha, dus ja. de, voor, de, voor de freelancers, de freelancers is het helemaal gratis. Gaat je hebt nou best wel veel werkervaring, hè. Als je nou eens terugkijkt zo naar je carrière tot nu toe, zijn er dan wat zijn dan grote leermomenten geweest voor jou? Kijk, voor mij was uh, zeker een leermoment het, mm. uh, uh, de overstap van uh, Young Capital naar Young Ones, of tenminste toen ik met Young Ones ging beginnen. Mm -hmm. Want ik was natuurlijk... ja, ik ben, na mijn studie ben ik uh, nou, nog een jaartje bij Veolia gezeten, maar daarna meteen naar studentenwerk toe gegaan. Uh, daar heb ik superveel geleerd. Uh, en toen op een gegeven moment was ik soort van even uitgeleerd. Ja. Um, en toen dacht ik van, oké, okay, uh, wat ga ik nu doen? Uh, en toen, nou, toen ik de vorige dag met, uh, met Hugo zat, toen dacht ik ook van, oh ja, dit is wel spannend. Dan ga ik helemaal alleen een platform opbouwen. Mm -mm. Uh, maar ja, toch met het idee van, nou, uh, weet je, ik, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik zal het uh, vast wel kunnen. Yeah. Ik ga het gewoon doen. Uh, en dat was wel een, een heavy eerste half jaar ja. Ik, mm. kwam ik nog op de kick-offs van uh, Young Capital, uh, ging mocht ik dan, hè, de, zag ik al het succes om me heen. En ik had helemaal niks, ik was ja. gewoon aan het bedelen. Bij sommigen om een afspraak te krijgen ja. bij een uh, MKB-bedrijf. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Is de betrokkenheid van de van de drie founders, zeg maar, is die er nog? Ik weet helemaal niet wat die gasten nu vandaag allemaal ja. aan het doen zijn. Ja, zeker heel betrokken. Ja, ja. ja we, uh, uh, die, heel betrokken. Ja, Eén okay. ja, ja, keer in de maand zitten we bij elkaar. Okay. Um, maar uh, we, we kunnen altijd bij ze terecht. Okay. En ze vinden dit geweldig, hoe we dit aan het doen zijn. Ja. Heel veel nou, vertrouwen. Tijd ja. om uh, een van die gasten weer eens een keer uit te nodigen, want dat is veel te lang geleden ja. om ze in de stoel uit te nodigen. Hey, tot slot ook één ding wat ik interessant vind aan dit platform. Jonge gasten, ja. daar doe je geen traditionele marketing uh, mee om ze te bereiken. Ja. Hoe ziet jouw marketing, uh, zeg maar, hoe doe jij marketing ja. als jong Ones zijnde? Ja. Nou, we doen natuurlijk uh, uh, gewoon de, de online marketing, hè, ads, SEO, uh, uh, al dat soort zaken. Ja. Uh, maar wat we, ja, wat we eigenlijk vorig jaar wel zien, ja. we hebben een heel grote campagne nog gedraaid. Vindt wel om gewoon een merk te bouwen, Ja. Ze dus geloven we wel nou in. Maar weet Young Capital alles van, hè? Exact, ook, ja, ook. Ja, ja, dat ja, is ja. niet voor niks. Uh, ja. uh, uh, nou, dus daar hebben we uh, veel van geleerd. Ja. Maar nu ook veel op socials uh, met uh, TikTok. Uh, uh, Instagram, ja, en het leuke vind ik nu die Tiktokkers, Ze zijn gewoon mensen die op ons platform zitten. Dat is letterlijk jullie doelgroep, dat is ja, ja, en die vinden het ook leuk om gewoon te vertellen over wat ze ja. aan het meemaken zijn. Ja. Ik bedoel want dat... ze verdienen best prima toch ook bij jullie? Voor de mensen die ja, denken ja, van, hey, hij heeft niks gevraagd over wat ze verdienen, ja. want ze worden uitgebuit. Nee, het, ja, niet, zeker. He? Gemiddeld 18 euro per uur. Ja. Uh, en uh, dat is ex-BTW. Nou, die BTW moeten ze natuurlijk afstaan. Of ja, dat weten ze wel, hè? Dat ze die ja. BTW niet op mogen maken, Ja, ah, ja, ja okay. apart zetten. Er ja. uh, zijn zelfs alweer studenten die uh, om dit model heen uh, alweer van die soort boekhoudbedrijven zijn begonnen. Oh, dus dat is leuk hoe dat zich ontwikkelt. Dus dat redt zichzelf en ze helpen elkaar heel veel in appgroepen. Ja, ja. um, dus ze verdienen goed. En, um, uh, ja, en dan zie je dus dat, dat ze het op TikTok dus gewoon aan het vertellen zijn. We kwamen op een gegeven moment gewoon tags tegen van jongens, hè? dat zijn wij niet zelf. En die tekte dan van, hey, ik heb nu bij de Zara kleding gevouwen. Ja. Nou, en ik kreeg 18 euro per uur. Ja. En dat heb ik acht uur lang gedaan. Nou, reken maar uit. Ik ga ja. volgende week uh, lekker op vakantie. Wat zijn je ambities? We hebben Engeland, we hebben ja. België. Ja. Staat er nog meer op de rol? Ja, Frankrijk zijn we mee bezig. Okay. Volgend jaar ik probeer ik denk nog een land. Dus we wilden volgend jaar twee landen nog, uh, nog openen. Duitsland? Zitten wel, ja, Liefje. even kijken. We ja. hebben wel echt met de andere wetgeving te maken. Jonkép ja. dus uh, is ooit naar België gegaan en, de, en toen toch weer teruggegaan. Ja. Met vroeger dat idee van, nou, ze praten ook. Spontaan wordt het, dan gaat zo goed komen. Ja. Um, daar hebben we, nou, eigenlijk hebben we het daar niet vaak over gehad, maar ik zie weer nieuwe kansen. Dus wij, uh, we zitten in een nieuwe wereld, mm. dus uh, we, we doen het gewoon. En uh, ja, in 2030 gewoon de grootste van Europa. We zien nog heel veel kansen. Mm. Ja. Ja. Gaaf, man. Heel ja. veel succes uh, met de groei de komende jaren. Leuk dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel, Ronnie. En uh, dankjewel voor het kijken naar deze uh, video. En als je geluisterd hebt naar de podcast, dankjewel voor het luisteren. Zit je nou op YouTube te kijken en je denkt van, hé, hey, tof gesprek, wil ik er meer van? En dan wil je hieronder de abonneerknop. Gebruik hem ervoor en volg 7 TV. En op de podcast kun je ons ook volgen. Super tof als je dat doet. Voor nu, dankjewel. Hoi.